In deze video gaan we het hebben over het ontsluiten van leermiddelen, leermiddelenbibliotheken, het beheren, delen en aanbieden van leermiddelen en de metadata. Het ontsluiten van leermiddelen. Een student krijgt toegang tot bijvoorbeeld externe leermiddelen via een cursus. Alle soorten leermiddelen kunnen aangeboden worden via een cursus. Bijvoorbeeld via een andere leverancier, of van educatieve uitgevers, of door middel van LTI-koppeling. Ook zijn er koppelingen te maken met open leermaterialen van bijvoorbeeld Kennisnet. Zo kan een student bijvoorbeeld externe content gekoppeld via LTI bekijken in een cursus. Dit ziet er zo uit. De student navigeert naar de cursus. En klikt op de LTI-activiteit. En kan rechtstreeks in een activiteit of cursus op een ander platform andere content bekijken. Dit is middels LTI. Een beheerder of cursusontwikkelaar kan zijn ontwikkelde werk ook middels LTI beschikbaar stellen. Dit ziet er als volgt uit. We navigeren naar een cursus, openen de instellingen van de cursus en veranderen het aanmeldingsbeheer. Zodat in een extern systeem studenten en docenten kunnen toetreden aan deze cursus. We publiceren deze cursus als LTI kunnen de instellingen van rol leerling en rol leraar instellen met een geheime sleutel en we voegen de methode toe. Nu is deze cursus ook gepubliceerd als LTI-cursus en kan gebruikt worden op andere platforms. In eerdere video's heb ik ook al gedemonstreerd over het gebruik van H5P interactieve inhoud. Dit is in principe ook een externe tool die gebruikt wordt binnen Moodle en geïntegreerd is in de core in Moodle. Een cursusontwikkelaar of een beheerder kan een inhoudsbank op cursusniveau en hogere niveaus zoals site niveau of categorie niveau HVFP elementen ontwikkelen. Deze inhoudsbank kan gevuld worden met verschillende HVFP elementen die hier zichtbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld een interactieve video, draaikaarten, verschillende puzzels, verschillende vragen. Ontzettend veel opties. Deze kunnen ontwikkeld worden op verschillende niveaus op de site en daaronder dus gebruikt worden. Met andere woorden, als de inhoudsbank gevuld wordt op de categorie MBO zullen alle cursussen onder de categorie MBO gebruik kunnen maken van deze inhoudsbank. Ook open. open leermaterialen, zoals bijvoorbeeld van Kennisnet of Wikiwijs, kunnen opgehaald worden op cursusniveau. Als we navigeren naar een cursus en we gaan vanaf een nieuw hoofdstuk importeren, kan ik kiezen bij de instellingen van mijn cursus om bijvoorbeeld te importeren uit wikiwijs ik kan dan zoeken op de leermiddelen van wikiwijs bijvoorbeeld het vak aardrijkskunde ik kan nog filteren op stercollecties, vo content en eventueel andere klassen ik kan het leerniveau aangeven. Bijvoorbeeld HBO. En ik kan filteren op het type leermiddel. We kiezen voor een compleet argument. Omdat OpenEdu de koppeling heeft gemaakt met WikiWise om complete argumenten als cursus te importeren. Ik heb een aantal resultaten. En kan deze gaan importeren. Dit zijn complete cursussen die geïmporteerd kunnen worden als cursus in Moodle. Ik ga deze cursus importeren. De complete cursus is geïmporteerd Vanuit de Open Leermiddelenbibliotheek WikiWise. Deze cursussen kunnen verschillende elementen bevatten, zoals bijvoorbeeld ook opdrachten, quizzes en andere educatieve elementen. Het kan natuurlijk ook vanuit Moodle gekoppeld worden met externe leermiddelenbibliotheken. Onder de kop opslagruimte. Zien we de ingestelde leermiddelenbibliotheken die nu aanwezig zijn op het lichtcollege Moodle-omgeving, Maar er kunnen dus meerdere koppelingen gemaakt worden. Zoals met de Kennisnet Federatie. Vanuit hier kun je direct vanuit Moodle inloggen op externe leermaterialen. Ook zijn er nieuwe koppelingen te maken met externe leermaterialen vanuit Moodle. Zo kan er bijvoorbeeld aan een cursus een afbeelding toegevoegd worden via verschillende leermaterialen die gekoppeld zijn. Deze koppelingen kunnen dus toegevoegd worden. En als voorbeeld pakken we een Wikimedia koppeling, zoeken naar een afbeelding op Mars. En krijg hier alle open afbeeldingen van Mars die te gebruiken zijn via deze Wikimedia koppeling. Kan gefilterd worden op verschillende zaken zoals type grootte, naam en wijziging. En weergave. Ook wordt er gezocht op basis van autorisatie. En kan er gezocht worden op basis van steekwoorden. Tags of metadata. Of eventueel volledige tekst. Heel ontwikkelde middelen zoals Bijvoorbeeld afbeeldingen of andere documenten kunnen geplaatst worden in een map in een cursus. En deze kunnen gedeeld worden met gebruikers uit die cursus. Daar kunnen bepaalde rechten aan ontleend worden. Kunnen rechten toegevoegd worden. Zoals bijvoorbeeld studentrechten, docentbeheer of normale docentrechten. Ook kunnen er beperkingen opgelegd worden aan een map. Toegangsbeperkingen, zoals bijvoorbeeld een toegangsbeperking op rolniveau. Je moet dan een bepaalde rol beheren om deze map in te kunnen zien. Er kunnen ook meerdere beperkingen toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld datumsbeperkingen, gebruikersbeperkingen, cijfers, rol, level of set van beperkingen. Ook is het mogelijk om privébestanden op te slaan. Dit is cursus overstijgend. Door privé bestanden op te slaan, kan er ook een licentie geselecteerd worden voor het bestand. Bijvoorbeeld alle rechten voorbehoud of creative commons met verschillende elementen. En verschillende leermiddelen kunnen ook worden voorzien van metadata. Metadata opgeslagen. elke opdracht of activiteit is er metadata op te slaan. Dus zijn er zijn verschillende metadata punten aan te maken, zoals bijvoorbeeld op cursusniveau. Dan kunnen we kiezen voor een aantal zaken, bijvoorbeeld tekstinvoer, een drop-down menu, datum, een checkbox en de naam van het metadataveld. Deze metadata is zoals al eerdere video's is uitgelegd op meerdere punten op te slaan. Categoriesniveau, groepsniveau of cohortniveau, ook wel in Moodle genoemd, cursusniveau, groepscursusniveau en gebruikersniveau.